U hebt het allemaal wel meegekregen, want gisteravond is door de Tweede Kamer de motie Hermans aangenomen, waarbij Wouter Koolmees en ondergetekenden zijn gevraagd om de komende fase van de formatie als informateurs te begeleiden. Wat ons betreft een mooie, maar tegelijkertijd ook een lastige klus. Gisteravond heeft de voorzitter van de Kamer, mevrouw Bergkamp, de opdracht ook nader toegelicht en de motie spreekt eigenlijk voor zichzelf. De mogelijkheden van een kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie daarbij in acht nemend de genoemde overwegingen over constructieve betrokkenheid en vruchtbare samenwerking met andere fracties. In feite is daarmee ...in het informatie- en in het formatieproces de eerste van de vier P's uh, op dit moment uh, vastgeklonken. Uh, partijen, programma, portefeuilles, personen. Uh, dus we staan aan de vooravond van de gesprekken over de tweede P. En wij willen vanzelfsprekend zo snel mogelijk aan de slag... En dat betekent ook dat we vandaag al eerste gesprekken gaan voeren. En het eerste gesprek heeft vanochtend plaatsgevonden met Wopke Hoekstra voordat hij de financiële beschouwingen ingaat. De eerste besprekingen zullen in het teken staan van het maken van werkafspraken. En daarnaast zullen we gezamenlijk een agenda opstellen met daarin een route voor de komende periode. En dat wordt ongetwijfeld pionieren. De formatiebesprekingen worden immers op een nieuwe leest geschoeid en dat betekent ook dat er een nader moment zal komen waarbij wij ons zullen verstaan met, uh, met andere fracties dan de vier fracties die in eerste instantie om de tafel, uh, om de tafel zitten. Dat vraagt overigens ook een open houding van de onderhandelingsteams, van de andere partijen en ook van ons als informateurs. En we zullen werkende wijs kijken hoe dat zo concreet mogelijk invulling kan krijgen. Wordt het vanaf nu een eenvoudig traject? Nee, zeker niet. Vorige week hebben VVD, D66, CDA en ChristenUnie een eerste stap gezet om verder te komen. Er is bij hen, zo hebben wij geconstateerd, een groot gevoel van urgentie... Maar een garantie op succes is er vanzelfsprekend niet. Ik heb het gisteravond in de Kamer zo gezegd. Er ligt wel een inspanningsverplichting. Die heb ik ook duidelijk bij alle vier fracties eh, genoemd. Maar dat is natuurlijk niet hetzelfde als een resultaatsverplichting. Het zal veel vragen van partijen om invulling te geven aan een nieuwe bestuurscultuur met een beknopt regeerakkoord. De verleiding... Van ...om een dichtgetimmerd regeerakkoord te maken is immers groot. Zo is ook in het verleden wel gebleken. Zeker op de terreinen waar visies en opvattingen van partijen sterk uit elkaar lopen. En tegelijkertijd is het goed om te benadrukken dat het regeerakkoord is bedoeld... ...om vast te leggen wat de beoogde coalitiepartijen samen willen bereiken... En daarna is het aan de kandidaat ministers om dit in een regeerprogramma verder uit te werken. En daarmee zal meer afstand ontstaan tussen kabinet en coalitiepartijen. En daarvoor is een omslag nodig in het denken van partijen. En ook investeren in goede onderlinge verhoudingen en wederzijds vertrouwen. En natuurlijk vraagt iedereen zich af hoe lang gaat dit nog duren... En het antwoord op deze vraag is niet uh, eenvoudig te geven, helaas. Vooropgesteld, uiteraard is er bij de partijen het bewustzijn dat het gedeelte in de politiek, maar ook in de samenleving, danig op de proef is gesteld. Er liggen ook echt een aantal grote vraagstukken die om een oplossing vragen. Denk aan de woningnood, denk aan het klimaatvraagstuk, de stikstofproblematiek en tal van andere onderwerpen. Dus iedereen wil er nu de schouders onder zetten en wil ook vaart maken. Er is ook al heel veel werk verricht de afgelopen maanden. De stukken die er liggen, kunnen ook als bouwstenen worden gebruikt voor de inhoudelijke besprekingen. De inhoudelijke onderhandelingen, gezamenlijk tussen de vier partijen, moeten dus nog wel beginnen. En het gaat inderdaad, zoals de heer Remke zei, om een heel andere werkwijze. We gaan echt iets nieuws proberen. Noem het een experiment met een beknopt regeerakkoord en daarna dus het regeerprogramma. En We zullen dus werkende weg moeten kijken hoe het gaat, hoe je dat vorm moet geven. Of dat lang of kort gaat duren kan ik nu niet zeggen en we willen ook niet aan de voorspellingen wagen. Het gaat erom dat we resultaat boeken. En ik ben ervan overtuigd dat iedereen ervoor doordrongen is om het niet langer te laten duren dan nodig is. We gaan de snelheid maken waarbij we de zorgvuldigheid natuurlijk niet uit het oog uh, zullen verliezen. Het streven is ook de komende tijd regelmatig bijeen te komen. Uh, we zullen het onderhandelingsteam hier ontvangen voor de onderhandelingen en het bespreken van de voortgang van de onderlinge werkzaamheden uitzadsbasis is hier op het plein, het logement, maar wellicht kiezen we ook voor om soms op andere uh, locaties sessies te houden uh, als dat nodig is. En De ervaring uit voorgaande informaties leert dat de verandering van de omgeving ook het proces wel een zetje kan geven en wat meer diepgang uh, kan geven. Dit is in hoofdlijnen onze werkwijze inzet uh, voor, de, voor de komende periode en we kijken er zeer naar uit om voortvarend aan de slag te gaan, want Nederland heeft behoefte aan een het krachtige kabinet dat de grote problemen aanpakt. Dank u wel.